De scheidsrechter kijkt op je klop en de wedstrijd is begonnen met Sam de Wit. De bekende lange bal richting Lars van Wetering. De beste raakt daar toch makkelijk de bal kwijt. Lars Huber uh, paast op uh, Omar El Ghazouani die aan de rechterkant is begonnen. Geeft hem mooi mee aan uh, Stef Nijland. En bijna was het zover. Maar er stonden toch uh, aardig wat uh, verdedigers rond uh, Lars van Wetering. Zo werd het vroeger geschreven. Komt hij Indraaiend. En een corner. Levert het op. Via het hoofd van Las van Wetering. Tot nog toe redelijk opgaand. Gelijk opgaand moet ik zeggen. Waarbij de VGS iets meer de bal heeft. Elfde minuut. Corner. Stef Nijland. Even terug. Las Huber. Combinatie aan met Stef Nijland. Omar. El Ghazouani. Nu bij Franco Olijven. Frank Olijven! Oeh. Dat zag er hoopvol uit. Prima schot. Stef Nijland. Nicky van Hilten. Helemaal naar de andere kant. Prima paas. Tarek Evren. Het spel ziet er verzorgd uit bij DVS. Omar El Ghazouani. Oh wat een fantastische mooie pas. Oh Las. Van die rebound had je wel wat kunnen maken. Las van Wetering. En uh, DVS zal daar slim mee moeten omgaan. Kunnen ze wel hoor. Het veldspel uh, ziet er goed uit bij DVS. El Ghazouani. Naar binnen. Nou aardige poging. Maar ook niet meer dan dat. Michel. Mabel. Tot nog toe. Uh, TVS verdediging absoluut niet uh, in gevaar geweest. Diepe bal op uh, Lars van Wetering. Lars van Wetering die gaat gewoon schieten hoor. Vanuit die positie Ja. Van Roever nu ook weer onder druk gezet. Maarten van Dijk. Prima gespeeld. Nu is er een ruimte. Ja, Nicky van Hilten. Nicky van Hilten. Oh, Grens. Is dat echt zo? Vraag het me af. Stef Nijland, ja ja, ja ja. Even een tikje terug van Lars van Wetering. Eigenlijk wel een uh, ja, verdiende voorsprong voor uh, DVS zou je kunnen zeggen. Het betere van het spel. Prachtig gespeeld. Makkelijk voetballend, Lars Huber. Ook uh, qua energie uh, momenteel de beste man van het veld. Wat een prachtige schot van... Uh, Stef Nijland zegt. knijter. Dat doet hij goed. Oeh, daar was Tim van den Berg net niet uh, alert genoeg. Om die bal een peer te geven. Maar die, wordt, uh, die werd nog net uh, geblokt, dacht ik. Scheidsrechter, maar daar nou, heeft hij iets anders gezien. Tim van den Berg, daar kan uh, Maarten van Dijk denk ik niet bij. Oeh, Lars. Nee. De scheidsrechter fluit drie keer. Dat betekent, we gaan rusten. Bakje thee doen. Of wat dan ook. 0-1 is de ruststand. Durft elkaar inspelen. Prima paas Maarten van Dijk. Dat doet hij goed. Omar El Ghazouani gaat het strafst op het gebied in. Stef Nijland. Stef Nijland. Ja ja. Stef Nijland. 0-2. Prima assist. Maarten van Dijk in eerste instantie de voorassist. Omar El Ghazouani de assist. Stef Nijland de afmaker. Twee goals. Stef hij wordt nog topscorer oude Champions League Maat. De voorzitter van DVS laat zich ook weer gelden. Goed Maarten. Lars Huber, Lars Huber. Lars voor de 0-3. Heerlijk dieptepaasje. En Lars Huber reageert er heel goed op. Franco Lijven, opgepakt Leonard de Beste. Nu misschien. Komt hij? Ja, die zit erin. Dat is een doelpunt. De nummer 25. Siep Rutgers. Penalty. Ja hoor. Kijk. Daar gaat het. Sem de Wit. Overtreding. Die staat daar klaar. Schot. Twee. Drie. Goed, goed gestoord daar Franco Olijven. Oh, maar hij let helemaal niet op. Lars Huber. Lars Huber. Van Wetering. Oh, wat een redding. Keeper. Keepertje, keepertje, keepertje. Wat doe je dat goed? Yannick Augustinus. DVS deed alles Goed. Lars ook. Prima hoek. Oeh, dit uh, wordt gevaarlijk. Oh, jongens, jongens. Als die nummer 25 iets was doorgelopen, dan had hij hem zo in kunnen tikken. Mooie beweging. Ja, voetballer kunnen ze ook nog. Het is niet alleen maar energie. Bakker. De is nu uit alle macht aan het verdedigen. Oh, oh, oh, oh, oh, daar gaat het mis. Nee. Prima gespeeld, daar. Sulasiwa. Salasiwa, moet ik zeggen. Nou, Azini. Nou kan je hard op. Stef Nijland kan het ook. Omar El Ghazouani. Hup. Tak. Boom. En de doelpunt. 2-4. Ja, ja. Omar El Ghazwani Niet te veel met dit. Prima poging. Maar ook een goede redding van Daan Huiskamp. Scheidsrechter fluit eindsignaal. DVS boekt een belangrijke 2-4 overwinning. En dat is heel knap. Complimenten voor de ploeg. Prima, prima, prima donna.